De ja. heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, uh, felicitatie aan uh, alle fracties van de coalitie. Uh, ik heb het al tegen enkele collega's gezegd, maar het is een hele prestatie om dit voor elkaar te krijgen. Uh, en ik kijk uit naar het stevige debat wat we hier vandaag over zullen voeren, maar zeker ook bij de regeringsverklaringen daarna. We zouden alles anders gaan doen, maar vooralsnog lijkt er heel veel hetzelfde. De grote vraag is eigenlijk wie heeft er gewonnen? In alle talkshows die ik, die ik hierover zag en in de kranten, maar ook hier in de Kamer. Collega Wilders is er als de kippen bij om te zeggen mevrouw Kaag die heeft gewonnen. Dat is niet omdat hij mevrouw Kaag nou zo aardig vindt of dat hij de overwinning zo gunt. Maar je kan vooral zeggen dat daardoor de VVD heeft verloren. En andere partijen proberen vooral te benadrukken dat de VVD heeft gewonnen, want dan moet mevrouw Kaag wel hebben verloren. Maar de vraag zou niet moeten zijn welke politieke partij heeft hier nou gewonnen of verloren. Maar wint Nederland? Winnen de toeslagenouders, winnen mensen die werken in de zorg. Wint klimaat en biodiversiteit. En winnen onmisbaren. Die mensen die werken in de schoonmaken en bij de vuilophaaldiensten. En de politiek is veel te veel in zichzelf gekeerd geweest de afgelopen jaar. En het regeerakkoord lijkt daar toch ook weer te veel op. Het leest te veel als voor ieder wat wils. Maar Nederland wint in mijn ogen niet. Want fundamentele verandering blijft uit. Kinderopvang, ja, mooie woorden. Op termijn moet het ook gratis worden, maar de stap wordt gemist om er een publieke voorziening van te maken. Dat het niet is om kinderen op te vangen omdat ouders werken, maar omdat we kinderen iets willen leren. En het minimumloon, ja, er worden stappen gezet, dat zie ik heel goed, maar tegelijkertijd zie ik dat miljonairs in box 2 nog meer ruimte wordt geboden. En Stikstof, als jullie een nieuwe coalitie waren geweest, had ik gezegd chapeau, echt knap, een groot bedrag, nu verder uitwerken. Jullie hebben al twee jaar ruzie over de uitwerking. En ik zie niks nieuws staan als het gaat over de aanpak van die stikstof. Zijn we bereid om echt boeren verplicht uit te kopen als het niet anders gaat? Op die vraag wordt geen antwoord gegeven. En dan de zorg. In deze pandemie, jullie smijten met geld. Behalve bij de zorg, daar wordt 5 miljard bezuinigd. Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, echt niet. Er staan ook hele mooie zaken in, waarvoor mijn complimenten. Maar ik merk dat ik gewoon een gevoel van teleurstelling heb komt dat nou vandaan? Wat, wat, wat, wat is dat? Ik, ik merk dat ik gewoon meer van had verwacht. Wat voor mij ontbreekt is visie. Ik weet nu wel wat jullie willen gaan doen. Maar ik mis de verbinding tussen beleidsterreinen. Ik mis creativiteit, verbeeldingskracht. Waarom worden deze keuzes gemaakt? En waar brengen ze Nederland naartoe? En ik heb nu het gevoel overschreeuwd te worden door ambities. En stuk gegooid te worden met zakken geld. Maar ik weet wel wat jullie willen gaan doen. Maar ik heb geen idee waar jullie heen willen. Het is geen nieuw leiderschap, het is trouwens ook geen oud leiderschap. Het is voortzetting van de status quo. En dan hoor ik prachtige woorden. We willen zo graag met de... Ik neem de hand aan van mevrouw Ouwehand, hoor ik uh, Bob Koekstra zeggen. We willen echt praten. Ja, misschien komen we niet tot elkaar. Jongens, praten doen we al jaren. Maar gaan we het ook echt anders doen? En zo moeten jullie ook mijn voorstel zien. Als ik zeg stop nou eens met 5 miljard inboeken en dan pas met ons gaan praten. Dat is een mes op de keel zetten van de zorg en van de oppositie. Want als een financieel kader helemaal rond is, kan er niet meer van afgeweken worden. Ja, dan mogen we praten over de invulling van die vijf miljard. Maar we moeten niet beginnen bij de kwantiteit, maar bij de kwaliteit. Het gesprek met elkaar voeren over hoe we de zorg beter maken en daar waar we kunnen bezuinigen. En daarom is het exemplarisch voor als de coalitie zou besluiten dat niet te doen, dat niet te schrappen. Het is gewoon doorgaan op de oude weg. En dat is echt zonde. En ik denk dat we een hele grote stap moeten gaan zetten bij de regeringsverklaring. Anders ben ik bang dat we gewoon weer doorgaan zoals het hier al jaren gaat. En daarom zijn we een aantal zaken nodig, want dit regeerakkoord is nog goed uitgewerkt, nog op hoofdlijnen. Daarmee is het vlees nog vis. En dat maakt het heel erg lastig. Collega's hier uit de coalitie zeggen dan nou ja, maar het is op hoofdlijnen. Dit uitwerkt, daar heb ik geen antwoord op. Terwijl op sommige details echt jongens, tot achter de komma, ik het uitgewerkt ziet in de financiële paragrafen. Een aantal zaken zou ik willen vragen. Is de coalitie bereid om voor de regeringsverklaring een lijst met afrekenbare doelen op te stellen? Waar willen jullie heen? En waar zijn jullie over vier jaar of drie jaar inmiddels op af te rekenen? En zijn jullie bereid om ook een doorrekening van het CPB, het PBL en het SCP al te vragen bij de regeringsverklaring? Ja, ik zie ook nog niet op alle punten kan je het invullen, maar het is goed om een begin te hebben. En alles waar we dan, waar ze niet toe komen of wat niet uitgerekend kan worden, is ook informatie voor het parlement om kritisch op te zijn naar het kabinet waar ze extra stappen moeten zetten. Dus ik wil graag die doorrekeningen zien bij de regeringsverklaring. En nogmaals, het zorghoofdstuk moet aangepast. Ik ben zeer bereid om te spreken, ook over de zorg, ook over waar bezuinigingen mogelijk zijn. Wat jullie nu doen is onverantwoord. En ieder die zegt ja, het is minder meer, dat wordt al tien jaar gezegd, meneer Segers. En de zorgakkoorden die zijn gesloten hebben er rechtstreeks geleid dat er minder bedden op de IC zijn, dat er minder verpleegkundigen zijn. Er is een wachtlijst van 17,500 mensen voor de oudere zorg. Ook daar wordt op bezuinigd. Doe het niet. En tot slot, voorzitter, ik wil mij kort richten tot de informateurs. Veel dank voor het werk wat jullie hebben verricht. Ik uh, zie de hand van de bestuurlijke meester en van de econoom. Ik denk dat ze veel aan u te danken hebben met alle financiële slimmigheden die erin zitten. Ik heb drie, of ik heb uh, nog drie uh, korte vragen. Eén, het contrasigneren. Daar heb ik eerder over gesproken. Daar heb ik allerlei verwarrende verhalen over gehoord. En eigenlijk is mijn hele concrete vraag. Als, dat zijn twee wetsvoorstellen over abortus. Heeft u zich ervan vergewist dat als deze worden aangenomen, dat zou al voor de zomer kunnen, dat er dan geen kabinetscrisis ontstaat? Ten tweede, zijn er side letters? Zijn er afspraken gemaakt die niet in dit regeerakkoord staan? En waar de Kamer van zou moeten weten? Uh, en ten derde, is er een scenario gemaakt? Um, als het gaat over het rente- en opkoopbeleid van de ECB, wat er gebeurt als de inflatie en de rente structureel omhoog gaan en wat dat betekent voor dit expansieve begrotingsbeleid. Dank u wel, dank meneer Klaver. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren.